Die die je nu ziet... van de rijken wordt rijken en de armen worden armen, mm -hmm. uh, ja, ik denk niet dat het goed zijn. Dat, dat het goed is. Wat zou de oplossing zijn? Ha. Basisinkomen, denk ik. Voor iedereen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Daar zouden mensen eens even naar kunnen kijken. Maar ik denk een basisinkomen voor iedereen... dat dat al een bodem geeft waarop mensen... Beter overeind kunnen blijven dan nu. Mm -hmm. uh, je vermijdt daarmee een heleboel ambtelijke schijven, uh, ja. kostenbesparend. Ik bedoel, daar zit, maar dat, dat is iets wat in het systeem niet zo gauw verandert. Jos, hadden jullie nodig om een voedselbank op te zetten. Dus ik weet niet of, uh, of de overheid nu al in staat. Is.